Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie er door gevormd is er de vruchten van, een leven in vrede en gerechtigheid. Te veel dingen wedijveren met elkaar als het gaat om onze aandacht, energie en tijd. In het begin kon ik tegen God klagen dat mijn werkschema me boven het hoofd groeide, ik riep uit, Heere God, hoe kan er van iemand verwacht worden om dit allemaal te doen? Toen drong het tot me door. Ik was zelf degene die mijn agenda beheerde en niemand anders dan ikzelf kon dit veranderen. Ik kon niet langer mijn tijd verspillen wensend dat dingen anders zouden gaan. Met het wensen zou niets veranderen. God liet mij zien dat ik mijzelf disciplines moest opleggen om mijn leven gemakkelijker te maken. Jij kunt dat ook doen als je het rustiger aan moet doen. Vraag de Heilige Geest om hulp. Hij kan je leiden door je te laten zien welke toezeggingen je kunt maken of welke je moet afslaan. Dit kan je in het begin zwaar vallen, vooral als je niet gewend bent om met discipline om te gaan... Maar de beloning van discipline en zelfcontrole is meer dan de moeite waard. De Bijbel zegt dat discipline een vreedzame vrucht brengt. Begin met jezelf vandaag te disciplineren en je kunt beginnen met het genieten van het vreedzame leven dat God voor je heeft. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heer, ik wil de vreedzame vrucht van een goed gedisciplineerd leven ervaren. Wanneer ik in de verleiding kom om mijzelf te veel te committen en mezelf overbelast, help mij dan om rustiger aan te doen en alleen datgene te doen wat U wilt dat ik doe. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegen je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube kanaal.